Dus terwijl we de weg eigenlijk aan het verbeteren zijn, denken we ook na over het groen. En deze bomen gaan dus uh, ja, straks spectaculair uh, de lucht in. Om dan een prachtig nieuw plekje te krijgen, weer in dezelfde straat. Zullen ze zich zeker thuis voelen. Dus ik denk dat ik gewoon het, uh, het signaal eens ga geven, want daar komt hij allemaal voor. Ja, Stefan, wat mij betreft mag hij. hier dan uh, gaan wij huizen.